Het probleem van de deliculothée wordt wel eens de Devil's Fountain genoemd. Nou, de Devil's Fountain, dat zijn allemaal rimpeltjes die als een soort fontein eigenlijk tussen de borsten zitten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor, uh, voor vrouwen. Dan, soms schamen ze zich, dan gaan ze een kooltrui dragen, dragen. Ja, en dat is iets wat we heel goed kunnen oplossen. Daarnaast uh, is het ook wel leuk om even te benadrukken dat er soms ook van die ouderdomsvlekjes zijn die we ook heel goed kunnen behandelen. Nou, wat je, wat, uh, er zijn meerdere middelen die je kan gebruiken, maar waar ik hele goede ervaringen mee heb is gewoon met het gebruik van Belotero. Belotero is een zachte filler die uh, je heel oppervlakkig kan inspuiten en waardoor eigenlijk die rimpeltjes heel goed verdwijnen. Die zijn niet helemaal weg, maar ze zijn wel heel duidelijk verminderd. Je uh, kunt als het hele diepe rumpel zijn, kun je nog wat, diepere, uh, wat, uh, wat, wat sterkere middelen nemen, wat uh, dikkere hier onder zuren. Maar Belotero is wel mijn eerste keus. Nou, ik wil nog wel eventjes, uh, je kunt ook voor de bruine vlekjes, kun je gebruiken, je kunt peelings doen. Maar het eerste is uh, meestal wat ik adviseer is Belotero. Je krijgt het niet helemaal tot het helemaal glad is. Dus van uh, ja, toch een, een van in je puberteit of weet ik veel, uh, dat krijg je niet meer. Maar uh, wat wel heel duidelijk is, is dat uh, je die, uh, die rimpels heel sterk verminderd zijn. En waardoor ja, mensen zich toch echt niet meer zo hoeven te schamen en waarin ze denken van ah, het is gewoon weer toonbaar. En uh, dus de diepe rimpels, daar kan, ik, daar kan je echt wel zeggen van Goh, die kunnen echt goed weg.